Ben jij docent of mentor in het voortgezet onderwijs en wil jij meer weten over meer en hoogbegaafde kinderen? Wil jij weten hoe je deze kinderen kunt signaleren in je groep? Wil jij weten hoe je kunt voorkomen dat deze kinderen gaan afstromen of misschien wel drop-out worden? Wil jij meer weten over hoe je kunt voorkomen dat deze kinderen misschien in de onderbouw wel goed uit de verf komen, maar in de bovenbouw onderuit gaan? Bij Nofilo hebben we een eenjarige opleiding tot talentbegeleider voortgezet onderwijs. Waarin we je op al deze vragen een antwoord kunnen geven. Onderwerpen die bij de opleiding langskomen zijn bijvoorbeeld basiskennis hulpbegaafdheid. Hier hebben we op de opleidingsdagen heel veel aandacht voor, executieve functies. Hoe ga je daarmee om in de klas? En natuurlijk leerstrategieën: zaken waar veel van deze kinderen tegenaan lopen. Wij staan bekend om onze praktische tools die we aanbieden. Je kunt gelijk de volgende dag aan de slag. Bijvoorbeeld dat je kinderen en ouders kunt uitleggen dat talent, intelligentie alleen niet genoeg is voor een schoolprestatie. Maar dat daar inzet en strategie bij komt kijken. Je leert bij de opleiding natuurlijk ook hoe je deze kinderen kunt signaleren. Welke type hoogbegaafde kinderen zijn er überhaupt? Natuurlijk leer je ook omgaan met compacte en verrijken. Hoe voorkom je dat de getalenteerde hoogbegaafde leerling onderuit gaat zakken, zich verveelt... Wat doe je met de tijd die je over hebt? Ga je verdiepen, ga je verbreden of ga je versnellen? Tijdens deze opleiding leren wij je hoe je een beleidsplan schrijft. Hoe alle losse initiatieven van de school bij elkaar komen en een coherent geheel vormen. Hoe pak je de coaching van hoopbegaafde leerlingen aan? Hoe maak je contact met de leerling die passief in de bank zit? Hoe krijg je die zover dat hij met jou een traject aan wil? Dat hij zich laat uitdagen door jou? Hoe zie je leer je bij jou in de klas kinderen die niet het maximale uit zichzelf halen? Hoe kun je hun onderpresteren weer remediëren? Ze van niks doen naar presteren, naar excelleren brengen. Spreek jou dit aan. Ga je hier helemaal van aan. Wij zouden het echt super tof vinden als je je zou inschrijven. En we je zouden kunnen verwelkomen volgend jaar bij de jaaropleiding van NoVlo tot talent begeleiden voor het gezet onderwijs.